Na veel bloedzwet en code presenteren we met trots de Voice 4G-app voor smartphone. Uitbellen en gebeld worden met je zakelijke nummer op jouw mobiel. Wil je ook je telefooncentrale op je smartphone? Neem dan contact met ons op.